Ik ben gefascineerd door het Enneagram, een eeuwenoud en heel mysterieus model. Ga mee op ontdekkingstocht en ontdek of jij vooral een voeler, een denker of een doener bent. Dat doen we tijdens de mini-workshop, 12 maart om 4 uur tijdens Vrimba. Ik neem je mee in de mysterieuze wereld die verstopt zit achter dit model.